Welkom allemaal, in deze video gaan we rekenen met wortels. Wat is nu precies een wortel? Nou, laten we eens beginnen met het getal 7. En bij die 7 tellen we 6 op. We krijgen dan 13. Wanneer ik nu van die 13 6 afhaal, ben ik weer bij 7. Dit komt omdat plus en min omgekeerde bewerkingen zijn. Dus door plus 6 te doen en vervolgens min 6 ben ik weer waar ik ben begonnen, namelijk bij 7. Dus plus en min zijn omgekeerde bewerkingen. Laten we nog eens een keer beginnen bij 7. Ditmaal vermenigvuldig ik 7 met 3. Dat maakt 21. immers 7 keer 3 is 21. Als ik die 21 nu deel door 3, dan krijg ik, nou ja, je raadt het al, 7. Dit komt ook vermenigvuldigen en delen zijn omgekeerde bewerkingen. Dus wanneer ik iets vermenigvuldig met een getal en ik deel het daarna weer door hetzelfde getal, ben ik weer bij het begin. Dus keer en delen, omgekeerde bewerkingen. We blijven nog even bij die 7. Ditmaal ga ik die 7 die ga ik kwadrateren. Je weet, 7 in het kwadraat, dat is 7 keer 7, oftewel 49. Dus 7 kwadraat is 49. Maar hoe kom ik nu van die 49 naar die 7 toe? Oftewel. Wat is de omgekeerde bewerking van kwadrateren? Nou, de omgekeerde bewerking van kwadrateren dat noemen we worteltrekken. En we zeggen de wortel van 49 dat is 7. Dus kwadrateren en worteltrekken zijn omgekeerde bewerkingen. Hierbij moeten we op één ding letten. Het zijn namelijk alleen omgekeerde bewerkingen voor positieve getallen. Later in de video komen we hier nog even op terug. Laten we eens een aantal wortels berekenen. We hebben wortel 64. Nu weet ik dat worteltrekken de omgekeerde bewerking is van kwadrateren. Dus ik ben op zoek naar een getal die keer zichzelf 64 is. Welk getal is dat? Inderdaad, 8 maal 8 is 64. Dus we kunnen zeggen de wortel van 64 is 8. Hoe zit dat nu met de wortel van 25? Ook nu ben ik dus weer op zoek naar een getal die vermenigvuldigd met zichzelf 25 geeft. Welk getal keer zichzelf is 25? Nou, 5 Keer zichzelf is 25, oftewel de wortel van 25 is 5. Gaan we naar de volgende. Hoe zit het met de wortel van 25 49ste? Nou, neem van mij aan, dit ziet er een stuk moeilijker uit dan het daadwerkelijk is. Ik zoek een getal die vermenigvuldigd met zichzelf 25 49ste is. Nou, we zien de uitkomst is een breuk, dus het getal dat we zoeken is ook een breuk. Breuken vermenigvuldigen, want ik zoek een getal dat een breuk is, die ga ik vermenigvuldigen met zichzelf, dus ik ga breuken vermenigvuldigen. Breuken vermenigvuldigen, dat doen we door de tellers met elkaar te vermenigvuldigen en daarna vermenigvuldigen we de noemers. Ik weet ook dat die beide breuken hetzelfde zijn. Immers kwadrateren, dat betekent dat we het getal vermenigvuldigen met zichzelf. Maar als die beide breuken hetzelfde zijn, dan moeten die tellers ook hetzelfde zijn. En als ik deze tellers met elkaar vermenigvuldig, dan moet daar 25 uitkomen. En wanneer ik kijk naar een noemer, dan zijn we op zoek naar een getal die keer zichzelf 49 is. Welk getal keer zichzelf is 25? Inderdaad, dat is 5. En welk getal keer zichzelf is 49? 7 keer 7. Dus 7 keer zichzelf geeft 49. Dus we kunnen zeggen, de wortel van 25, 49ste is 5, 7ste. Dat viel wel mee, toch? Laten we eens kijken naar het volgende voorbeeld. We hebben de wortel van 22. Ik zoek dus een getal die vermenigvuldigd met zichzelf 22 oplevert. Nou, deze gaan we niet zomaar vinden. We zeggen de wortel van 22 dat is geen mooie wortel. Er komt namelijk geen geheel getal uit. Gelukkig hebben we daarvoor de rekenmachine. Op de rekenmachine zit een, een knopje waarmee je kunt wortel trekken. En wanneer we deze gebruiken dan zien we dat de wortel van 22... Afgerond 4,69 is. Voor het afronden gebruiken we zo'n golfjes is. En we zien afgerond 4,69. Maar hoe zit het nu met de wortel van min 36? Ik zoek dus een getal die keer zichzelf min 36 is. We gaan maar eens even iets proberen. 6 keer 6. Dat is 36. Nou, we zijn niet op zoek naar 36. We zijn op zoek naar min 36. Nou, laat ik eens pakken. Min 6 keer min 6. Nou, ook daarvan is de uitkomst 36. Eens min keer min wordt plus. En 6 keer 6 is 36. Ook deze zoeken we niet. We kunnen nu wel verder gaan zoeken. Maar we zullen nooit een getal vinden. Die vermenigvuldigd met zichzelf min 36 oplevert. Dit is niet zo raar. Het is namelijk niet mogelijk een getal te vinden die je met zichzelf vermenigvuldigt en een negatieve uitkomst heeft. Er zijn maar twee soorten getallen. Positief en negatief. En als ik een positief getal met zichzelf vermenigvuldig is de uitkomst positief. Hetzelfde geldt wanneer ik een negatief getal pak. Wanneer ik een negatief getal met zichzelf vermenigvuldig krijg ik min keer min. En ook dat is positief. Dus de wortel van min 36 bestaat niet. En dit noteren we als kan niet. Dus denk erom, heel belangrijk, de wortel van een negatief getal bestaat niet. Hiermee zijn we het eind gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.